Hoogtechnologische smartphones of tablets, honderden euro's stel je ervoor neer. Maar veel kans dat de batterij van deze toestellen gemaakt is met kobalt uit Congo. En de ontginning van kobalt gebeurt vaak in schrijnende omstandigheden. Deze minen zijn erg because omdat deze aren't geen krijgen van de regering government. Ze hebben geen technische training, er zijn geen within in deze minen. Accidents zijn common. Um, en de miners hebben ook geen protectieve equipment. Bijvoorbeeld um, uh, can be kan extreem it zijn. Het kan een fatale disease. We hebben zelf getuigenissen genoteerd van kinderen zo so jong als zeven jaar die in die mijnen werken of die gewoon bovenaan de mijnen uh, in de hitte, in de regen, zonder uh, handschoenen, zonder maskers uh, aan de slag zijn. 12 uur per dag vaak voor 1 à 2 dollar. De mijnwerkers gaan met hun kobalt naar de lokale mineralenmarkten, waar ze de grondstof voornamelijk aan Chinese handelaren verkopen. Dan gaat het vaak via Zuid-Afrika naar China, waar het dan echt wordt verwerkt tot een chemisch product, vervolgens naar bedrijven die er batterijcomponenten van maken, die er dan weer batterijen van maken bij een andere uh, producent. En dan komt het terecht bij de grote elektronica giganten, uh, zoals een Samsung, een Apple en Sony. Het merendeel van de 16 multinationals die Amnesty op het spoor kwam, beweert dat ze geen weet hebben van de problemen of dat het te moeilijk is dat na te gaan. Ik denk dat het vooral over wil gaat. Als wij het kunnen als Amnesty, dan kunnen zij het ook. Het zijn uiteindelijk bedrijven die winsten maken van meer dan 125 miljard dollar. Ze maken zulke innovatieve, prachtige toestellen waar we allemaal nut van hebben. Dan kunnen ze dit ook wel aan. Amnesty International pleit voor een regelgevend kader voor kobalt, net zoals nu al voor bloeddiamanten het geval is.